Politie, laat vallen de wapen. Loop dus iemand met een bom over het strand. Wacht even, die gas schieten op mijn collega's. Staan blijven, kom op. Niet schieten, laat los de wapen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP, en Moor. En vandaag ga ik op pad met Wim. Uh, niet zomaar uh, Wim vandaag. Wim is uh, vandaag bij de BE, oftewel Beveiligingseenheid. In de Touareg, of hoe heet dat ding? Touareg, Touareg, weet ik veel. Uh, ja, anders uh, gekleed dan normaal. Uh, we zijn ja, wat meer gepansord, zeg maar. En we hebben natuurlijk een MP5. HNK uh, MP5 is het geloof ik. En natuurlijk wel nog de Walter... Uh, maar wat het is, ze lopen altijd zo rond. Voor zover ik weet. Moet alleen even kijken. Want ik wil natuurlijk. Uh, ik moet hem even op semi-auto zetten. Dat is dit gewoon. Dan kan je tenminste. Ja, dan schiet je maar één schot per keer. Ik geloof dat dat zelfs verplicht is. Dat ze dat instellen. Of het uh, in ieder geval. Uh, ze doen het standaard. Omdat je anders meteen uh, 30 kogels in uh, iemand uh, schiet. Als je maar één schot in het been wilt. Uh, in ieder geval ze lopen dus altijd zo rond mocht de shit nou echt uit de hand lopen dan kunnen ze heel makkelijk of dan kan ik heel makkelijk even een helmje opzetten die helm hangt normaal aan de broek er zal nu even een foto in beeld komen hoe ze eruit zien als ze zo rondlopen uh, dus de BE beveiligingseenheid of bijstandseenheid uh, ook wel genoemd ik zie er natuurlijk niet helemaal hetzelfde uit maar ik denk dat het best wel uh, goed gelukt is we hebben, natuurlijk een, of we hebben nu een beenholster een mp5 en deze gepanzerde uh, dus laten we de straat op gaan Dan zijn we überhaupt wel ingemeld want ik krijg nog geen meldingen al heel lang niet nou laten we gaan wat gaan we vandaag doen uh, alles en van alles en nog wat we gaan gewoon sowieso wel naar de misschien wat grotere meldingen maar we gaan ook gewoon wat noodhulp draaien waarom ja omdat het anders misschien een hele saai video wordt we gaan ook wat voertuigen controleren misschien uh, daar zullen we de mp5 even voor achterwege laten maar dat is natuurlijk uh, wat overdreven als je een staanhouding doet en je krijgt meteen een MP5 uh, voor je. A in... Ja, ik ga gewoon mee. Ja. Voortwerk gemaakt door team MOH. Wacht even nou, even kijken. Uh, die rijdt. zien hier en dan weet je niet of het tegen het verkeer in rijdt. Of van me af. Hij rijd. rijdt van me af. Stedend verkeer en de snelweg op. Jongen, jongen, jongen. Ah, hij is al weg. Ja, logisch. Of ja, logisch. Moeilijk lekker. Of lekker moeilijk voor mij als hij. Uh, kreeg nauwelijks kans. ja, oh, dat is ook wel een melding voor mij staat ergens iemand dankjewel op een dak ofzo en die wil iemand uh, omleggen met een wapen uh, ja ik moet hier natuurlijk wel opletten het is wel een uitrijconstructie, dus hij had geen voorrang en die beste mannen zoeken die staat namelijk hier recht boven mij Ja, mijn laddertje zoeken hij heeft mij nu natuurlijk wel al zien aankomen Wat we gaan doen, we doen wel meteen even ons helmpje op en dan gaan we naar boven. Ja, normaal rijden deze ook nooit apart, denk ik zo. Uh, maar ik wel. Omdat ik geen collega kan samenstellen die zo uitziet. Politie, laat vallen de wapen. Neerleggen en op je knieën gaan zitten. Zo is het goed Geen rare dingen doen. Je bent, hé, hey, geen rare dingen doen. Je bent aangehouden. Verboden wapenbezit. Poging doodslag kan ik niet helemaal bevestigen, denk ik. Maar goed. We gaan zo meteen eens een rondje lopen op de pier. Uh, die ligt daar namelijk. Uh, ik zei graag een uh, transportje Je deze kan op. Want op de pier daar uh, is het druk, dus misschien, en daar is kermis, misschien dat daar uh, wat extra toezicht moet worden gehouden. Of we dat is Ik had die sniper, hij had nog een sniper bij. Hij heet John Malk. Een collega komt met de Audi, om hem mee te nemen. We gaan eens even te voet de pier op zometeen, of zometeen nu. Zet onze auto even vooraan bij de pier. En ja, we gaan eens een rondje lopen. Kijken of daar nog wat te beleven valt. Ik ben niet vertrokken of deze auto hier doet wel heel raar. Ik dus spreek even snel aan. Stop eens. Oh, stop. Wait up. Police! Stop! whatever the hell you're doing! Dan ben je helemaal aan het doen, Ga wel helemaal lekker. Kijk, dit zijn zijn dingen. Het is natuurlijk wel een hele rare situatie met zo'n auto even in een voetgangersgebied te scheuren. Dit is nog wel een weg waar je mag rijden, maar toch. We gaan even... Uh... Ja, goed. Hey, luister. Je bent aangehouden. Je wordt nog gezocht. Zij gaat uh, met mij mee. Ga je meewerken of niet? Oké, okay, wacht. Ik wil eigenlijk deze En nu gaat het fout. Zo. Nee, niet jij. Oké, okay, luister Je hebt me aangehouden. Omdraaien. Geen rare dingen doen. Je wordt nog gezocht. Dus uh, dat gaan we voor het bureau uit laten zoeken waarom je nog wordt gezocht. Dan kan ik nog weer vrij. Sorry voor het ongemak, Het moest even. Oké. Okay. Je gaat niet met die auto natuurlijk, nee, dan moet je weer. Wat ben je nou moeilijk aan het doen joh gek? Hmm. Iemand met een bom loopt daar beneden. Dus raak hier op de pier en op het strand. Ja, prio 1 onderweg. Hoor. Krijg je alleen niet. Drij me alsjeblieft niet aan, dankjewel. Jezus. Oké, okay, top. Hey, ik uh, ga er snel vandoor, want we moeten iemand aanhouden die hier beneden loopt. Ik denk dat ik eigenlijk beter gewoon kan gaan lopen. Want mijn auto moet ik anders helemaal omrijden. Dus ik loop gewoon. Met mijn MP5. Oh, en nu komen er vier uh, takelbusjes uh, dingen. Of ik ren eerder gezegd. Loopt dus iemand met een bom over het strand. Ik Ben benieuwd. Ik heb wel de verdachte in zicht. Bij het water, weinig mensen eromheen, dat is mooi. We hebben veel een conditie, zeg. toch beter de auto kunnen pakken. Oh, nu zijn er meerdere mensen omheen. Twee dames. Oh, ik heb een het Hey. Goeiedag. Hi, stress. Hey. Ik wil even dat je niet raar doet. Wat heb je? Hoe gaat het ermee? Dankjewel, vuurlijn mevrouw. Niet goed. Ik heb een bom in mijn handen, snap ik. Wat ga je met die bom doen? Ik heb deze bom gevonden naast de weg. Ik breng hem naar de politie... Uh... Bureau alsjeblieft, hier heb je hem. Nou, nou ja. Oké, okay, luister. Het kan wel zo zijn. Gaat wel even met mij mee. Omdraaien alsjeblieft. Nou, je hoeft niet op je te gaan zitten in het water, maar goed. als hem eenmaal aannodig. Ja, hij zit ik vol met bloed. Zo te zien. Dus ik vind een heel rare, uh, rare man. Het is ook warm, hij heeft een winterjas aan. een Muts op. Ik ga nog even fouilleren. Heb je nog andere dingen bij die je dan niet uh, bij mag hebben? Een vuurwapen, meerdere bommen nog erbij en een machete. Oké. Okay. Goed, luister. Jij gaat uh, even kijken. Met mij mee. Voor mij nog snel een identiteitskaartje waar je die kan pakken. Nou, okay, even ja, die transport die komt van het dan is het de zee nee dat kan niet hij span nu wel in de zee dus die audi geef ik weinig hoop ik hoor hem wel nog wow. oké okay. hey audi mooi man Goed, ik zie jullie zo meteen weer, als ik uh, terug bij mijn auto ben. Tot zo. Ik kom een melding binnen. Brandstichter uh, bij vliegtuig. Ja, ik ga die kant op. Ze hebben mijn uh, assistentie gevraagd daar. Prio 1, met toestemming. Ah, oh, er staat die gas hier nog. Maar dan moet ik uit. Hé hey, wat doe jij nou? Ik was even niet aan het opletten, ik was even naar de route aan het kijken. We zijn er bijna. Serena gaat eraf. Voor een eventueel heterdaadje. Dan hoort hij mij al aankomen. Hier rechtsop. We houden onze ogen nu open voor eventuele mensen die hier rennen met een jerrycan ofzo. Ook al kun je dan niet heel veel mee omdat als je hem aanhoudt dan krijg je waarschijnlijk dat hele script omdat je eerst naar die brandweerman toe moet maar goed ik heb ook niemand zien rennen we gaan eens aanhoren hier zo dan we helemaal kapot niet gezond voor mijn hart. hoi hé uh, we zagen een man rennen in die richting op hai, hij heeft wel een brand uh, zijn jerrycan bij zich oké okay, dankjewel nee ga nu. Wacht even, die gas schiet op mijn collega's. Het vallen. het vallen de wapen, kom op. Ah, oké, okay, die is dood. Dan gaan we snel door naar de jerrycan man. Brand denkt, ja jongens, trappen maar even na ofzo. zo. Dan kunnen ze ook zeggen dat ze iets gedaan hebben. Een man met een jerrycan, die kan niet heel moeilijk te vinden zijn. En dat is ook niet zo. Hoi, blijf staan. Hoi, staan blijven. Hij twijfelt wel even. Hij bleef staan als ik schoot, maar hij blijft toch rennen. Staan blijven. Met mij wil je geen ruzie vandaag. Kom op, staan blijven. Police ja, laat dat ding rustig op de grond zet dat ding rustig op de grond of hou hem vast, ook goed Je aangehouden verbrandstichting een bericht voor alle wagens. een bericht voor alle wagen we zijn code 4, geen no you you oh, wat heb ik gedaan? oh, drukstel is afgenomen duur dan maar even Oké. Okay. Uh, Transportje gaat deze kant op. Ja, ik Ik om assistentie. Hij had MDMA bij. Hoi. Nou, we gaan onze auto weer opzoeken. En na de laatste melding van vandaag. Misschien nog wat spannend. Ik ga het uh, zien. Oh, ik heb die helm nooit meer afgedaan joh. Nou goed, dat, ik dacht al van tevoren dat dat, dat ging gebeuren. Uh, we zullen hem nu even afdoen. We gaan even met het petje verder. Zijn we net... Uh, wilden we net even naar dit gebouw gaan? Of ja, we, ik. Hierboven komt er een gijzelsituatie binnen. Nou, dat vind ik ook wel een mooie melding voor ons. Uh, dit is natuurlijk een groot gebouw van de FIB of wat het ook is. Ja, Dat moet natuurlijk ook bewaakt worden. Moet je een beetje zien als... Uh... Ja, nee, laat maar. In ieder geval hier is een situatie in de gang. Stop, laat de wapen vallen. Laat vallen. Staan blijven, kom op. Niet schieten, laat los de wapen. Laat los! Laat... Kom op, staan blijven! Wat doe je nou allemaal, vrouw? We gaan over op dodelijk uh, vuur. Dat heb ik ook gedaan. No ik wil het gebied eerst veilig zijn, want ik hoorde nog iets. Ik geloof dat iemand gewoon tegen mijn auto aanrijdt die vrouw uh, was een gevaar voor uh, mijn omgeving en voor mijzelf en voor zichzelf misschien uh, zij uh, rende namelijk weg nou dat vond ik een gevaar nou daar ben ik weer uh, er ging even iets uh, mis inmiddels is de ambulance wel gekomen heeft mijn vrouw meegenomen is alles opgeruimd en zo wat ik wilde, zeg wat ik wilde zeggen is uh, namelijk dat uh, waarom ik naar nou Schoten, en waarom ik uiteindelijk dodelijk vuur toepas was die mevrouw rent weg met een vuurwapen, nou dat is een reden om te schieten uh, in principe mm, misschien niet een waarschuwing schot maar ja zelfs ik geloof dat je toestemming hebt om dan te schieten in het been uh, kijk maar naar de video die laat online werd gezet door politie weet ik niet precies waar maar in ieder geval van een jongeman 15 jaar of zo die had iemand bedreigd met een vuurwapen Agent komt hem tegen, zegt dat hij de handen moet laten zien. Jongeman rent weg, agent schiet in de lucht. Had zelfs in zijn been mogen schieten. Uh, meen ik. Um, nou, dus ik schoot in het been. Waarna zij opstond, weer wegrende. Ik schoot nogmaals. Kijken wat dat voor een effect gaf. Want het eerste schot gaf dus geen effect. Nou, daarbij schoot zij. Moest ik helemaal opletten. Dat schot dat ging geloof ik. ergens hier de grond in. Um, ik schoot nog een keer. Want ze rende nog. Nou, en uiteindelijk viel ze, maar begonnen ze zo vaak te schieten in het rond dat die kogels elke elke weg, ja elke kant op vlogen. Dus daarbij heb ik uh, besloten om te schieten, omdat ik dacht van ja, ik weet niet waar die kogels heen gaan, wie die kogels zal raken, uh, en dus uh, nou, heb ik dodelijk vuur toegepast. Ben je het er niet mee eens? Laat het maar zeker weten in de comments en ik uh, discussieer het graag met je uit. Als dat een hele mooie zin is, ik vind van wel. En voor nu ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een aantal dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, uh, even spieken. Nee, dat heb ik nog niet uh, in de planning staan, geloof ik. Uh, dus dat is een verrassing voor jullie. En voor mij dus ook nog. Uh, nou, tot dan. Doei.